De wereld is mijn school en ik ga wel kijken welke les ik ga volgen. Bewust en autonoom. Fuck, dat heb ik wel zelf gedaan. Ik ben maar één dag oud, joh. ik ben alleen vandaag. Dat je nooit verzuurd raakt, maar dat je altijd verwonderd blijft... Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op 7DTV, het kanaal voor ondernemers. En als je luistert naar de podcast, ook hartstikke welkom. En is dit nou uh, de eerste keer uh, en jij vindt ondernemen leuk of alles wat met ondernemerschap te maken heeft uh, tof, uh, abonneer je dan op 7DTV. Want we publiceren elke week twee nieuwe interviews. Uh, en je vindt op dit kanaal al meer dan duizend interviews. En abonneren, dat weet jij, op YouTube. Hieronder op de abonneerkant. Knop klikken en mijn dank is super groot. Uh, maar we gaan snel uh, aan de praat, want ik heb een super toffe gast uh, bij mij in de studio. En dat is Erik Wegenwijs. Erik, van harte welkom. Dankjewel. Ja, veel mensen zullen je waarschijnlijk wel kennen uh, inmiddels. Waar ik aan dacht is, toch een beetje vanuit <coughs> de achtergrond werken bij Special Forces. Hè. Dat zijn niet types die op straat lopen te schreeuwen van, hé, hey, uh, ik ben Special Forces. Naar de voorkant, naar de camera. Hoe maf was die overgang eigenlijk om dat werk in één keer... ...out in die open voor de televisiecamera's te doen? Um, nou, ik zal je vertellen, <coughs> dat viel heel, eigenlijk heel erg mee. Want als je daar uh, die opnames maakt, heb je toch het gevoel dat je heel geïsoleerd... ...met een heel klein clubje mensen een uh, programma maakt. Dus ja. eigenlijk een, een, maar een traject aan het, uh, aan het maken bent. Zonder dat je echt het idee hebt, oh, dit gaat heel groot worden of dit komt op tv. Ja. Je ziet natuurlijk wel die cameramensen en je ziet geluid... Maar het knappe van hoe ze het überhaupt hebben gemaakt... is dat ze heel erg achter ons aan hebben gefilmd. Dus uh, meer de bal volgen dan dat het geregisseerd was. En uh, doe loop je zus of zo. Dus alles wat je ziet, mm. dat is volledig uh, on the record. Er is niks off the record. Mm. Waardoor, je ook, waardoor ik eigenlijk het idee heb gehad... Hey, ik ben gewoon zo'n opleiding aan het geven. Alleen, dit keer niet acht weken, maar een week. En dit keer niet aan mensen die uh, special forces willen worden. Maar mensen die ik uh, langs een lat leg uh, qua gedrag... Uh, maar mijn gedrag daarin is dus, ja, precies hetzelfde geweest. Dus okay. ik heb helemaal nooit het idee gehad um, dat ik dit gelijk oud in die open en op tv deed. Maar ja, dat, het is een gevolg van wel, hè. dat zie ja. je pas later. Ja. Um, even terug naar het begin, zometeen wat je allemaal vandaag doet, uh, uh, uh, wat ik van je wil weten. Want je bent, je bent ook ondernemer geworden. Hè? Ja, klopt. Jullie ja, ja. noemen dat in de civiele wereld, hè? noemen jullie dat? Ja, goed, ja, goed. Ja, in, in, de, de, de in de wereld, in de wereld van de burgers. Uh, ja, dat is waar. En er is, uh, als jij um, kijkt even naar het begin, hè. wat heeft jou ooit aangetrokken om die wereld van special forces in te gaan? Um, dat is, dat is een groot deel is dat uh, gevoel. Dus dat, dat, bij mij was dat op mijn 17e, 18e, dat ik werd gevangen door een, een, een plaatje in de panorama tijdens een tekenles... En ik dacht, die, die uitdrukking van dat gezicht heeft zoveel expressie. Ik was nieuwsgierig, ben nog steeds nieuwsgierig van aard. En ik wilde mijn uh, lichamelijke en geestelijke grenzen of zo, ja, eigenlijk lichamelijke en geestelijke grenzen opzoeken. Daar Kijk, was je al mee bezig of dat <coughs> wilde je? Uh, daar was ik altijd wel mee bezig om mezelf wel uh, tot de limits te pushen, pushen. Maar ik was ook wel nieuwsgierig van aard. En ik wist ook bij God niet wat ik wilde gaan studeren. Dat heeft mede bijgedragen aan van, weet je wat ik ga doen? 1 plus 1 is 2 ik moet daar naartoe ik dat voel... was een special forces uh, kop die je zag in het ja. programma ja was een, een reportage over het koopse troepen. Uh, en toen dacht ik van ja ik weet niet wat dit is maar ik moet daar naartoe weet je soms weet je dat kun je bijna niet onder woorden brengen het zit taal bijna in de weg ja. dat je voelt hey dit is het zo dus, struck by lightning dat je denkt hier moet ik naartoe weet ik niet wat maar hier moet ik zijn en uh, dat was het tijdens steekles ja hoe ben je toen uit school gekomen die dag mm. heb je meteen actie ondernomen dan um, ik, ik, ik ben toen... Er uh, was in de tijd dat je als dus een oproep nog kreeg voor je keuring, voor je dienstpleeg. Ja. En uh, toen wist ik gelijk van, ik moet daar naartoe. Ik moet zorgen dat als ik daar mijn voorkeur kenbaar maak, ik moet naar dat uh, Corpus commandantroepen. Dus ik was heel... Uh, heb je op dat moment een, een hele helpende overtuiging. En dus eigenlijk een missie dat, je, dat het niet anders kan dan dat je daar naartoe gaat. En dan moest alles wijken. Dus zelfs school... Um, ik weet nog dat ik uh, <acht> achteraf, zeg maar, moeder... Ja, maar als je... Je Examen niet gehaald had, dan was je echt nooit naar defensie gegaan. Ik zeg, nou had jij moeten opletten? Ik was gegaan de school, was op dat moment echt bijzaak geworden, want ik ja. had een heel ander doel. Dat was ik, moest daar naartoe ja. heb je school afgemaakt? Ja. ja, ja, dus dus met wonder boven, wonder tot verbazing van iedereen onder druk van je moeder of nee, helemaal niet. Ah. Eigenlijk nee, dat heb ik nooit de druk ervaren, maar uh, het was wel magertjes hoor, met uh, 2 komma, uh, en dan gecompenseerd met 3,7 uh, het Atheneum uh, afgemaakt. Ja. Maar um, volslagen niet relevant. Ik, zou dus, ik had ook geen idee wat, er, wat ik moest gaan studeren. Nee, je zei, je hebt geen idee, dat zeg, dat zeg je nu, maar ik las ook ergens van, er zweefde wel ja. iets in de zin van filosofie. Zeker, dat was het ook. Hè? En dus, dan ja, zal er buiten staan dat hij zal zeggen van, wow, wacht even. Uh, special Forces aan de ja. ene kant, filosofie aan de andere ja. kant. B waar zit de connectie? Um, nou ja, als, alsof er een connectie moet zijn. Het, is gewoon de, de, de, de, de, het zijn gewoon twee de, dingen. Het brede palet van uh, uh, mensen met interesses. Dus ik denk dat het heel goed naast elkaar kan bestaan. Um, het zou voor mij een tussenjaar zijn... en dan zou ik daarna gaan studeren. Dus het was kiezen of ik ga nu studeren of... nou ja, goed. Mm. Um, toen had ik gezegd, het wordt een tussenjaar. Maar uh, wat ik daar vond uh, in, in Roosendaal... en de kans van... Hey, ja, ja, we, we, je mag verlengen, want we, we, we richten daar een nieuwe eenheid op... Hè, intern, het Koopskommando troepen. Mm -hmm. um, en dat heb ik toen eigenlijk gedaan. En dat teken je voor 3,5 jaar. En toen, toen ik dat deed... Toen, toen ik dat deed, zei ik tegen mezelf: Oké, okay, uh, dat is ook mijn motto. Vanaf nu af aan zul je het echt met blote handen moeten doen. Want uh, ik wist al: ik ga nooit meer een vervolgopleiding, uh, HBO of WO doen. Dit is wat het is. De, de, de, de wereld is mijn school en ik ga wel kijken welke les ik ga volgen. Hmm. Um, en daar heb ik echt nog een dag spijt van gehad. Um, ja, en voor je het weet, ben je dan zo uh, 20, 25 jaar verder. En uh, haal daar eens een paar sleutelmomenten uit. Uh, een paar sleutelmomenten. Nou, um, dat zijn per definitie uh, is dat, uh, die, die sleutelmomenten. Dat zijn altijd uh, de missies. Uh, dat is zo'n bijzonder, ja, ik noem het maar een reizend circus van je beste vrienden, bijna familie, schuine streep professionals die hele bijzondere dingen doen, mm -hmm. variërend van uh, de, de Balkan uh, tot uh, tot Afghanistan. Dat is echt wel dat zijn sleutelmomenten. Um, dat je voor het eerst leiding gaat geven, dat je zelf, uh, nou, ik was geloof ik 23, 24, dat je voor het eerst een team krijgt en dan denk ik hier, kijk mij nou, joh, ben ik hier serieus? Een special forces leiding aan het geven en ga je ook op missie. Dat is heel gek. Als je het zelf bent, is het anders dan wanneer jij er van de buitenkant naar zou kijken. Hmm. En dat is hetzelfde met dus, op, ja. op missie gaan. Ja, daar, ja, Heel plat gezegd, dat is ook een beetje mijn, mijn misschien de uh, filosofische inslag. Ja, weet je, daar waar je ook staat, sta je ook gewoon met je voeten op een moment, op een plaats in de wereld, um, op een coördinaat lucht in te ademen en iets te doen. Maar als je het groot maakt, dan denk je, ja, er is een missie en dan donker en een vijand. Maar ja, daar is ook, weet je, daar kan je ook gewoon op een stoel zitten. Het is niet overal maar gelijk ellende. Het is, ja... Dus als je erin zit, denk je vaak van... Oké, okay, dus dit is dat dus. Mm -hmm. Dit is nou een speciale operatie. Mm -hmm. Dat is heel gek om je... Dat, dat, aan... dat geldt ook voor, zeg maar, civiele mensen vaak. Ik weet nog dat ik ooit voor mezelf... Jij bent net, zeg ja. maar, uh, gaan freelancen of ZZP of ja. hoe je het ook noemt. Ik weet nog toen ik ooit jong was en dat ging doen. Dat, dat was voor mij... Ik, ik beschreef het altijd van als een hele grote rivier. En daar aan de overkant, ergens, daar was dat ondernemerschap. En ik vond dat zo ingewikkeld en complex. Totdat ik op een gegeven moment die stap had genomen. En toen stond ik daar en toen had ik gezien, ja, nou, is gewoon... dat, is ook het, uh, dat is ook wat taal met mensen doet. Hè? Dus als je oh. aan de ondernemerschap denkt, dan, dan krijg je daar allemaal associaties bij. Um, terwijl ik ben meer van de, um, van de leer. Ik ben niet bewust gaan ondernemen. Ik heb gewoon op een nieuwe manier invulling gegeven aan datgene dat mij drijft, wat mijn passie is. Ja. Um, dus als je eigenschappen hebt die gaan over... Nieuwsgierigheid, uh, de breedte in, dus ik vind heel dus diversiteit van activiteit vind ik heel erg leuk. Dat komt bij de special forces heel erg uh, goed, ja. um, maar, maar als je er dan achter je echte drivers komt, dat is hey, mensen helpen, mensen leiden, mensen inspireren. Uh, ik hou van uh, complexe problemen in, in, in bedrijven die vooral op het mensenvlak gaan en op het leidinggevende vlak. Waarom loopt dat dan niet? Uh, en ik vind, het niet, ik vind het ook leuk om dat uit te dragen, voor te dragen. Nou, dan kan je eigenlijk een heleboel kanten op. Mm. Dus als je gewoon gaat voor waar je denkt dat je, kompas, je innerlijke kompas mm. naartoe wijst, ja, dan ga je iets doen. En dat is dan toevallig ondernemen heet. Mm. Oh nee, dat is een, een gevolg, want ja, ik had ook gewoon een vaste baan kunnen hebben bij een bedrijf. Ja, ja, waar, jezelf, uh, waar je ook die invulling had kunnen geven. Ja. Ja. En toch, hè, je zegt van ook daar zit je gewoon op een stoel. Uh, en toch mogen we wel stellen dat het wat extremer omstandigheden zijn waarin jij ja. opereert dan een gemiddelde uh, burger. Ergens las ik, en het vond ik wel een mooie, dat je zei je moet eigenlijk klaar zijn, dus misschien een beetje filosofisch dit hoor, maar met het fenomeen dood, uh, dat is makkelijker als je gevaarlijke ja. dingen moet doen. Ja. Uh, terwijl ik denk dan, joh, dood is in Nederland best wel een ding, daar praten we niet veel over. Bij, ben jij daarmee, be wat, wat betekent dood well. voor jou? Nou, ja, dat is nog een beetje die... die uh... Dat is mijn bespiegeling hebt, de werkelijkheid. Ja. Dat is omdat ik ben zoals ik ben. Um, wat mij tijdens al die missies heel goed heeft geholpen... ...is om op de juiste momenten even, uh, op de, ik noem het maar even altijd op de pauzeknop te drukken. Uh, letterlijk, kijk wij zijn als mens bijzonder, hè? Wij, wij kunnen buiten onszelf denken. Dus uh, wij kunnen vooruit denken, we kunnen achteruit denken... Maar we kunnen ook uh, uh, in een metapositie naar onszelf kijken en dat steeds hoger. Dus als, wij letterlijk, als ik mijn ogen dicht doe en ik kan letterlijk omhoog gaan en ik vlieg uh, nou ja, van vijf kilometer naar vijfhonderd, naar vijf miljoen. En ik zie dan mezelf even nietig worden, niks, in ruimte. Dus ten opzichte van acht uh, miljard andere mensen. Uh, en dan denk ik, oké. Okay, en dat in het hele al. En dat, in het, dat je het onbegrijpelijke grote, hoe groot dat is, denk ik ook, oké. Okay. Zo nietig ben je dus in ruimte. Nou, dan vervolgens doe je daar de factor tijd aan. En dan denk je, jeetje. Uh, miljoenen, miljarden jaren, is dit al zo? En dan, en dan mag Erik wegenwijs, mag hier ook tachtig jaar rondscharrelen. Nou, hoe bijzonder is dat? Uh, en, en dan, en dan oké, okay, en ik ben dan nu, toen was ik ergens in de dertig. En toen dacht ik bij mezelf, ja... Uh, eigenlijk ben je uh, volslagen onbelangrijk. En tegelijkertijd het allerbelangrijkste dat je hebt. Dus het is heel dubbel. Dus enerzijds kan je het relativeren, dat je denkt... joh, zoveel stelt het allemaal niet voor. En tegelijkertijd kan je iedere dag denken... ja, maar ik word wel met mezelf wakker. Mm -hmm. En dus ik heb iedere dag weer kans en keuze. Dus mm -hmm. Ik ga alles eruit trekken wat erin zit. Mm -hmm. um, dus dat is... Uh, heel, Twee kanten van de medaille bijna. En ja, ja dan zeg ik, zei ik wel eens gekscherend... ja, weet je, dat concept dood duurt voor iedereen even lang... Of je bent er wel of je bent er niet. Er is niet, niet zo'n tussenstuk in. Nee. Dus het is eigenlijk zo gebeurd. En ja, ik denk, het, het is een beproefd concept. Ik bedoel, het zal wel goed bevallen. Want er is dan nooit iemand uh, die zegt van ja. Dat We gaan is het niks. maar eens opheffen. Ja, nee. Dus <laughs> je moet ergens het klein maken om dan daar klaar mee te zijn. En dat is, het heeft niks te maken met achterloosheid. Maar het is nee, wel. Nee, nee. Uh, het helpt je wel om te focussen. <coughs> en dan nog heb je. Natuurlijk zaken als, systemen als stress, want die werken gewoon. Hè. Ja, ja. Het is dus niet dat je daar als een of andere dode door het terrein Lekker heen Lekker relaxen, gaat. ik snap hoe de nee, wereld werkt. en super, uh, super stress, super gefocust op het beste van je kunnen. Omdat je weet dat je dat wel moet leveren, wil je daar operaties doen. Maar het gaat meer om die momenten dat je denkt, oké. Okay, mm. um, want als je dus alleen maar vanuit angst gaat mm. en dat je, dat je wil dat er dingen niet gebeuren. Dus dat je dingen niet... Op, nou, dat is geen, dan ben je ook niet de beste voor het team. Dus je kunt zeggen, oké, okay, dit is wat wij wel gaan doen. Wij gaan deze operatie namelijk fixen en het gaat goed komen. En we komen met z'n allen terug in plaats van, ja, we moeten wel voorkomen dat dit of dit of dit gebeurt. Ja, dat is geen helpende gedachte. Dus nee. het helpt uh, Ben je dichtbij dood geweest in je, in je werk? Dat weet je nooit. <laughs> ja, dat klinkt gek hoor, maar ja goed, wat is dicht? Um, kijk, heel praktisch, misschien jij ook wel. Ja. Als jij op de A2 rijdt ja. en jij bent één minuut voor een kettingbotsing, ja. denk je ook van zo... Een minuutje eerder. Goh, stel nou voor dat ik toevallig mijn brood niet had gesmeerd, maar eens kan Oké, allemaal aan de gang blijven. Dus ik sta ook niet zo stil bij de what is Ja, het is meer zo als een kogel hier vliegt. en ja, ben je dan letterlijk dichtbij? Ja, feitelijk wel. Ja, hm. ja. Dus het is of als er voor jou iemand op een mijn loopt of als er een auto op een IED rijdt. Ja, dan, dan. Dus dat we, dat we uh, op momenten goed zijn weggekomen. Hm. Zeker. Op je website staat a well-rounded man. Moet ik het goed zeggen? A well-rounded man is een artist, a warrior en a philosopher. Ja, de, klopt. Ja. Uh, ik, ik kon niet zo goed de vertaling vinden voor well-rounded. Um, dat is een... Uh, dat is ja, complete, zijn compleet? is ja. In zijn compleetheid, ja. ja. Ik, ik vind dat een, uh, een mooie kreet. <coughs> ik vind het een mooie kreet die, uh, die ik ooit tijdens de filosofie op school uh, met tegengekomen. Toen dacht ik, ja, wat staat er nou eigenlijk? En waarom staat dat daar? Um, en toen dacht ik, ja, inderdaad, in de, in, de, in de breedheid jezelf ontwikkelen. En warrior kun je zien als strijder, maar je kunt het ook vertalen. als Dat het metafoor staat voor strijdbaar, strijdlustig. Mm -hmm. Dat je op doelen afgaat. Uh, dat je daar niet angstig voor bent. Dat je mo moreel moedig kan zijn. Uh, uh, nou, filosofer is dat dat helpt als je bij tijd en wijle daar niet blind in kan verdrinken in dat strijden, maar dat je er ook macro op boven kan staan. Dat je eens bezig kunt houden met hele andere vragen dan alleen maar dat wat je aan het doen bent. Mm -hmm. um, omdat het ook een deel is van bewustzijn en uh, kunnen relativeren. En uh, Artist heeft voor mij te maken dat het een hele andere kant in je gevoelsleven aanspreekt. Dus een Artist is ook als jij, uh, als jij optreedt of als jij een, een, een keynote geeft... Um, dat, daar krijg je ook een hele andere sensatie. Maar ook de letterlijke kunstartist... Ik heb tijd uh, muziek uh, gemaakt, uh, mm. tien jaar in een, in een band gezeten. En iedereen die muziek maakt, zal het begrijpen. Dat De energie die daar vrijkomt als je dat met elkaar doet, dat je, dat je het uh, voelt. De chemie die tussen die mensen hangt die muziek aan het maken zijn. En wanneer je denkt, dit was echt goed. En dat de zaal dat ook voelt. Ja. Ja, dat, is heel, dat is iets heel bijzonders. En ja. ik, vind dat een hele, <coughs> uh, ik vind dat een heel rijk palet. Mm -hmm. Dus uh, ik streef er naar om die kanten van mezelf goed te ontdekken. Het is een bekende uitspraak hè, trouwens van een ja. uh, van de, van Het is een renaissance uitspraak. Wat ik zo indrukwekkend vond aan uh, de, de serie Special Forces FIPS. Vips heet het, ja. Special Forces Vips, Dat was de gesprekken die jij voerde. Uh, ...met uh, de VIP's. Hè. Dan werden ze naar een kamer toegetrokken... ...en dan zat je aan die tafel... ...en toen dan, dan, jij leest die mensen... ...op een feilloze manier. Is dat, uh, is dat talent? Is dat uh, oefening? Hoe, hoe werkt dat? Dat is moeilijk. Um, Voor mij waren dat de hoogtepunten... ...uit ja. de hele serie. Nou, nou uh, weet je... Um, ...als mensen zeggen intuïtie... ...dan, zeggen, dan kun je er tegenover zetten... Ja, dat is gewoon omdat je een hele grote referentiekaartenbak in je hoofd hebt... ...waar langs je gaat, waarin je situaties herkent... ...waardoor je bepaalde cues opvallen. Dus dan is dat dan intu intu intuïtie of is het dan gewoon ook ervaring. Dat blijft altijd lastig. Maar um, uh, je komt er in je leven wel achter dat je een, dat je een zekere aanleg hebt voor iets. Um, nou, dat, dat uh, weet ik van mezelf ook... Het is wel zo dat, dat als ik daar zit, dat ik dan volledig in stand observatie zit. En alles wat, alles wat ik zie, maar ook wat ik voel, dus wat ik niet kan pakken, uh, wat er hangt, um, dat uh, zet ik in. En dan is het eigenlijk de kunst om in een uh, heel snel de juiste taal te maken van wat je dan precies voelt of suggereert of wil... Uh, waardoor je de ander uh, de, de ruimte geeft ook hè? Mm -hmm. uh, om het te zeggen... en om dat een handje te helpen. Uh, en om, een, om daar ook een bepaalde uh, sfeer van uh, eerlijkheid en veiligheid te laten hangen. Mm -hmm. Dus als je hebt gemerkt, als wij in zo'n verhoor zitten, dan zijn wij... Ik wil zeggen, we zijn niet zeggen, het is niet gelijk, op gelijk niveau, maar het is anders... Mm -hmm. uh, het is dan gewoon even uh, bijna geïsoleerd uit die gekke setting. Waar ja, waarbij jullie commanderen wel, en heel directief bezig zijn. Andere hè? taal, ja. andere toon, andere houding van onszelf. Of van, ja, dat zit in veel uh, dingen. En ja, dan ben je gewoon helemaal bewust daar met die uh, mensen in dat uh, moment. Maar ook vanuit de intentie van joh, ik wil je iets mee gaan geven. Mm. Uh, alleen dan ga jij wel helpen zelf. Dan moet jij open. En er is altijd een moment dat ik, dat ik denk van ja, weet je, dit, dit... Dus het is niet zoeken naar emotie. Dat is het niet. Maar wel zoeken naar wat er achter zit bij die mensen. Ja, waardoor er vaak emotie wordt geraakt. Zeker. Ja. En die is ook helemaal... Dat is ook helemaal goed en veilig. En dat weten mm. zij ook. Um, dus het is... Uh, ja, het is hard en veilig tegelijk. ja. Um, stel nou, er dus kijken best veel jonge mensen Naar uh, YouTube Stel nou um, uh, Je bent nog best wel jong hè, Maar mm. stel, stel uh, ben die, superjong, man. super jong ja, ja. <laughs> Stel je gaat uh, nu slapen en je wordt morgen wakker <clears throat> En je hebt wel de bagage hè, dus wat je allemaal hebt meegemaakt in het leven Maar je bent twintig morgen Dus je staat weer een soort van aan het begin mm -hmm. um, je, Maar je hebt nog steeds dezelfde ambities Maar je hebt ook wel een brok ervaring Hoe zou je je leven gaan invullen dan? Um. Bewust. Dat is, dat is een sleutelwoord. Bewust en autonoom. Uh, ik durf te zeggen dat ik van alles, zelfs ook vanaf dat ik twintig was, als je als mens steeds bewust keuzes maakt, dan heb je achteraf, uh, kun je hooguit wel inzichten hebben van ja, het was niet handig. Maar als je dan tegelijkertijd denkt, ja, maar ik weet nog, toen ik dit bewust overwoog en dat ik dat koos, heb ik daar echt heel goed over nagedacht. Dat was niet zomaar een impuls, dat was niet onbewust. Dus als je veel bewuste keuzes maakt, is de kans dat je terugkijkt in spijt, wordt steeds kleiner. Hm. En dan hoef je niet zoveel in het verleden te leven. Dat is dus dat is zinloze tijd. Tenzij het je iets heeft gebracht, dan mag je daar bewust ook van profiteren, want dat ga je dan in de toekomst inzetten. Um, Autonoom. moet je wel weten wie je bent. Ja, dan moet je weten wie je bent, dus je moet jezelf snappen. Maar nee. ah, ja, goed, eh, precies, om, dat, precies om die reden, <coughs> precies om die reden dat wij dat Bas en ik tegen elkaar hebben gezegd. Uh, ik zou willen dat ik wist wat ik nu weet toen ik die leeftijd had. Dat is eigenlijk uh, de midden, midden, midden vraag mm. uh, Dus ik werkte veel voor uh, de laatste jaren, veel voor, voor corporates. Uh, nou ja, uh, ma ma ma maatje Bas, uh, uh, psycholoog, gedragskundige... Uh, uh, en wij zeggen, wat zien we nu eigenlijk dan? Nu, in dit tijdsgevricht. En toen zeiden we tegen elkaar, weet je wat we eigenlijk zien? De kenmerken van uh, onze special forces wereld, als wij op operatie gingen, die waren, populaire creed, uh, altijd VUCA, volatile, uncertain, complex en ambiguous. Dus het is heel kwetsbaar, onzeker moeilijk te bevatten en het is nooit wat je denkt dat je ziet en daar leef je dan de hele tijd in nou, dat dat regel, dat zorgt er in de regel voor dat er stress ontstaat want mensen vinden dat lastig hè? dus als jij bijvoorbeeld van mensen die die status hun zekerheid autonomie afneemt dus dat er voor je bepaald wordt en dat je niet alles zelf bepaalt dat je in een in een situatie zit waarin je oneerlijkheid ervaart <coughs> gaan mensen stress vertonen mm. um, en gedrag dat daarbij hoort. Dus het primaire systeem, noem ik het maar even, het dierlijke systeem gaat dan vaak aan. Toen zeiden we tegen elkaar, weet je wat er hier aan de hand is? Die kenmerken van die wereld waar wij in zaten, die zijn gewoon overgewaaid naar deze wereld. Alleen de mensen hier in Nederland, die zijn helemaal niet opgeleid om daarmee om te gaan. Hm. Dus die mensen weten niet precies hoe het is om die systemen aan te spreken en veerkracht te tonen, om adaptief te zijn, om toekomstbestendig door het leven te gaan geven bijna allemaal de schuld aan de buitenwereld. Ja, dat overkomt allemaal weer. En kijk, wat doen ze in Den Haag en wat doen ze daar? Dus die hebben veel, nee, um, um, slachtofferdag is niet het woord, maar mm. die hebben niet het, die hebben niet door dat ze zelf met hun klauwen aan het stuur zitten. Um, maar kijk maar naar, neem nou of denk maar naar. Kijk nou naar uh, COVID. Um, autonomie afgenomen. Je gaat hier links lopen, je doet je kapje op, zo laat ben je binnen, zo, dat het Dat zijn we helemaal niet gewend dat dat überhaupt gebeurt. Uh, fairness. fairness. Uh, nu, degene die het meeste geld moeten betalen voor hun energierekening... zijn de mensen met de kwalitatief slechtste huizen. Ja, die kunnen huizen. dat helemaal niet betalen. Nee. Gevoel van fairness. Status, wie jij ook bent, gaat niet aan je deur voorbij. Hè? Iedereen die wordt erop aangesproken. Dus waar je dacht van dat je iets aan kon ontlenen, daar gaat niet meer. Zekerheden, ja, hoe lang duurt het dan allemaal? Hoe lang duurt de Oekraïne nog? Dat weten we allemaal niet. Dus al die ingrediënten, die zijn nu in deze wereld ook... En wij zien dat mensen het ingewikkeld vinden om daarmee om te gaan. Dus toen hebben wij gezegd... ik zou willen dat zij zouden weten wat wij weten... omdat wij getraind zijn om, nou ja, noem het maar, mentale krachten op de mat te leggen... en uh, uh, uh, vitaal in dat uh, werkende leven te staan. Hm. En dat mensen nou eens niet denken dat dat soort krachten voorbehouden zijn aan ons... omdat wij dan toevallig special forces zijn. Wij zeggen, nee, dezelfde uitgangstellingen, wij staan allemaal op diezelfde weg benen, twee armen, één hoofd, dezelfde cortex, allemaal dezelfde systemen. Ja. Kan nooit zo zijn dat mensen denken dat wij iets wel kunnen, en zij niet. Dus kennis nemen van kennis, snappen dat jij autonoom bent en dat jij veel meer kunt beslissen dan dat je denkt. Dat de wereld jou niet overkomt, maar dat jij zelf betekenis geeft aan alles. Dat je zorgt dat je niet zo primair reageert op alles wat je maar ziet, want dat is tegenwoordig zie je heel veel. Mm -hmm. Dus heel plat gezegd, het moment dat je iets tot je krijgt, laat, hè, dat, dat noemen ze dan stimulus, tot wanneer jij ergens op reageert, respons, dat je die tijd eens oprekt, in plaats van dat je altijd maar bam, bam, heel kort. Dus wat jij bijvoorbeeld, stel je voor, heb je wel eens een app-contactje gehad. En, en dat, dat gaat dan over matters from the heart, noem ik het maar. Dus niet informatie van, hé, hey, ik ben er zo laat, leuk dat je komt. En dan zie je mensen alweer met die grote hoofdletters en uitroeptekens en punten, punten. Dat dier is dan aan het praten in jou. Mm -hmm. Terwijl je gewoon weet van hey, stop, ik weet hoe dit gaat. Dit gaat mij niet gebeuren. Ik maak een andere keuze. Ik ga hier anders naar kijken. Ik geef een hele andere betekenis aan wat mij overkomt. Mm. Nou, dat is wel iets waar je wel een tijdje over doet om dat te snappen. Want ik was daar vroeger veel korter in. Maar als je weet hoe je systeem werkt en hoe uh, de, de, de, de, de gereedschapskist van mentale... Veerkracht goed werkt als je dat goed koppelt aan, um, nou, noem het maar, andere relativerende inzichten uh, die, die je kunt krijgen vanuit de wetenschap. Um, Kun je dan alles aan? <clears throat> veel dan, wel. Ja? Nou, het is meer, wij zeggen, het, is niet, de, dus het leven is geen, geen, geen race, het is een reis. En uh, het, het gaat erom, want je adaptiviteit heeft ons gebracht waar we nu zijn. Mm -hmm. Alleen we zijn zo slim geworden dat we onszelf bijna te slim af zijn. En dan een soort van luie wezens worden die helemaal niet meer tegen discomfort kunnen. En daar ook niet meer voor kiezen. Um, dus wij zeggen, het is het nastreven waard dat je aandachtig bent. Laten we zeggen bewust hè. Dat je autonoom bent, dat je begrijpt dat je dat bent. Kracht van keuze. Waardoor je uiteindelijk adaptief kan zijn. Nou, dat, wat gaat het je brengen? Uh, gezondheid, een duidelijke focus, een duidelijke missie, beter redeneren, beter samenwerken, nou, dat, dat leidt tot best veel. Mm. En het is voor iedereen is het te, te bereiken. Alleen je moet wel sommige dingen even snappen. De, dat discomfort, kijk, jullie zijn natuurlijk, dat zie je ook in, in, in zo'n televisieprogramma, maar in jullie wereld ook, jullie zijn wel wat discomfort gewend. Zeg, daar, daar train je ja. ook keihard ja. ook, natuurlijk. Hè? Moet je, het vraagje van mijn zoon was dit overigens mm. personal trainer, die zei, moet je ook altijd zo diep gaan om uiteindelijk die... Mentale weerbaarheid of geluk of weet ik hoe het beestje... Met, is het altijd nodig dat je nee bijna zo'n training moet doen? Nee, helemaal niet. Nee hoor, dat is overschat ook. Die, die mechanismes die, die, die, die zijn er de hele dag. Kijk, jouw lichaam is feitelijk, uh, noem het maar, evolutionair afgestemd... dat je het vooral, uh, nou ja, hè, om, om pijn te vermijden en uh, plezier te bereiken. Dat weten we allemaal als biologisch. Ja. Maar ons mensen zijn uh, maakt dat we willen ontwikkelen... Dat we denken, nee, maar wil onderzoek gaan. Nou, daar zit frictie in. Ja, maar zeg nee, behouden, nee, maar ik wil onderzoeken. Mm. Het is precies die frictie die nodig is om in beweging te komen. Nou ja, in beweging waar naartoe? Ja, in de richting van jouw doel. Maar wat is jouw doel dan? En dan noem jij bijvoorbeeld iets op en dan zeg ik, ja, is dat jouw doel? Of is dat je vaders doel? Ja. Of je moeders doel? Of verwachten je vrienden dat Of is het echt van jou? Ja, maar dat heb ik mijn hele leven al. Oh ja? Maar vind je dat nog steeds zo? Of wordt het tijd dat je daar ook eens een keer goed herijkt... of dat nog steeds jouw doel is? Hm. Laten we stellen, prima, het is je doel. Hartstikke goed. Nou, dan ga je een richting op... en dan krijg je weerstand in de richting van dat doel. Ja, daar moet je dus op, soms veerkracht voor tonen... om toch in de richting van je doel te blijven gaan. Hm. Op een gegeven moment is je motivatie op. Heeft iedereen, heb ik ook. En dan denk ik, oké... Okay, uh, maar het moet ergens anders vandaan komen... En dan moet het soms van je discipline vandaan komen. En dat vinden mensen een heel eng woord, discipline. En dan zeg ik, nee, discipline is de grootste vorm van zelfliefde. Want jij wilde toch die kant op? Dat was toch jouw doel? Nou, en nou weet je welke kant je op gaat, wil. Vervolgens ben je er ook achter gekomen dat je uh, uh, de verantwoordelijkheid volledig in eigen hand hebt. Dus jij, jij mag kiezen, jij mag bepalen of je wel of niet uh, je gymschoenen aantrekt, of je wel of niet in een ijsbad gaat liggen. Maakt me niet uit wat je doet. Of dat je wel of niet die studie gaat doen, want je wilde, enzovoort, enzovoort. Het gaat niet altijd over dat lichamelijke zwaar. Mm. En als je dat dan weet, nou ja, dan ga je dus discipline tonen. En dan maak je een stapje. En wat je dan merkt, als je het dan gedaan hebt, dan heb je dat gevoel van trots. Toch een beetje een keer, fuck, dat heb ik wel zelf gedaan. Ja. Nou, En dan, dat is een vliegwiel. Wij noemen dat het vliegwiel van progressie. Dat wil je in beweging brengen dus iets ambiëren wat je nog niet hebt, toch gaan. Daar is moed voor nodig, hè. morele moed om te beginnen. Daar is discipline voor nodig om te volharden. En, enzovoort, enzovoort. En dat ja. moet je in beweging brengen. En dan kom je er in een keer achter. Hé, hey, ik heb een nieuw ritueel in mijn leven. En dan denk je er over een jaar al lang niet meer over na. dat je dat ingewikkeld vindt. Nee, dat doe je gewoon. Ja. Dus dat is nieuw gedrag. Maar dus voor je zoon: je hoeft niet allemaal zeven dagen in een bos te lopen. Hè. Da daarom, bedoel, het zijn uh, speciale, uh, laten zeggen, het zijn mechanismen die uh, op de kleinste momenten van de dag uh, van toepassing zijn. En het feit dat we dat in dat bos deden en dat we heel diep gaan, dat heeft te maken met uh, de werkcontext van Special Forces. Wij weten hoe die is, dus zul je ook lichamelijk heel diep moeten gaan en hm. dan nog steeds dat gedrag vertonen. Ja. Snap je? Dus het, ja. het, het is een relatie met het programma. Um, hoe ga je dit allemaal um, toepassen, inzetten, uh, gebruiken voor de greater good? Want ik zei al, je bent ondernemer. Hoe ja. ga je, wat, wat ben je allemaal aan het doen? Nou, um, ik was uh, al een tijdje bezig als, uh, als uh, adviseur voor een aantal uh, uh, CEO's. Hè. Daar zit ik dan gewoon een gereedschapskist op tafel van, nou, ja, dit is wat ik je allemaal kan bieden op leiderschap, teamdynamiek en uh, noem het maar op. Mm -hmm. um, maar zeker aan de hand van wat ik je zojuist vertelde... en aan de hand van de vragen uh, en opmerkingen die wij kregen... Van, van ik weet niet hoeveel individuen uit Nederland... met hulpvragen of met verdiepende vragen over die materie... Ja. hebben we met uh, een team besloten van weet je wat wij gaan doen? We gaan geen boek schrijven. Want ja, weet je, er zijn namelijk heel veel goede boeken... Uh, en die kunnen inspireren. Maar ik wil niet alleen inspireren. Ik wil ook gewoon echt dat mensen iets doen. We willen eigenlijk onder de huid van die mensen komen. Dat ze daadwerkelijk zelf in actie gaan mm. komen. Mm. Dus we zeiden wat we doen. We maken on-demand is toch de norm. On-demand platform. Waarbij wij ons gedachtegoed. Triple uh, E uh, heet dat. Uh, dat gaat over aandachtig, autonoom en adaptief. Dat we dat helemaal uitsplitsen. Dat doen Bas en ik in... Uh, in twee gesprekken en daarna volgen er echt hele duidelijke instructies. Oké, okay, en nu is het aan jou. Ga van de week dit en dit en dit doen. Weet je waarom dit lukte? Dan gebeurt er dat en dat en dat in je lichaam. Dus we gaan mensen kennis van kennis geven als tool, ze ook daadwerkelijk aan de gang uh, krijgen, omdat het echt onze bedoeling is om al onze kennis die wij impliciet hebben, om die expliciet te maken, Zo uh, goed te begrijpen, laagdrempelig uh, mogelijk. Uh, en daar hebben wij uh, nou ja, oren.nl of sfteo.nl. Uh, dat is wat we nu uh, hebben opgericht. En, en wie is de doelgroep? Of heb je zoiets van, is dat iedereen? Eigenlijk iedereen. Eigenlijk iedereen. Dus of je nu uh, scholier bent van 18 die niet weet... Uh, wat voor uh, keuze hij of zij moet maken. Of dat jij nou uh, ondernemer bent... Uh, die uh, nou, uh, zijn boel verkocht heeft... miljoenen op de bank... en in één keer purpose mist... want daar zijn er zoveel van. Yep. Of je bent... Uh, uh, nou, het maakt niet uit wie je bent... of ja. je bent ouder... en je komt erachter... Hey, ik ben eigenlijk steeds banger om nieuwe wereld te ontdekken... want dat is ook wat ik veel om me heen zie. Hmm. Die zijn alleen maar aan het uh, volkomen... dat ze de wereld inleveren... Maar die zijn de hele exploratie en dat hele ontdekken zijn ze kwijt. Terwijl juist ook die mensen moeten kleine doelen blijven houden. Want dan blijf je progressie boeken, daar word je gelukkig van. Dus het universele label mens, daar is het eigenlijk voor. En uh, ja, dat is natuurlijk heel breed en dat is super lastig marketen. Maar het is wel zo. Mm. Um, we gunnen het iedereen, die kennis. Uh, en je hoeft niet per se een heel groot... Uh, psychisch probleem te hebben nee. om hierop te zitten... maar nee. het is gewoon voor iedereen... omdat je er je hele leven lang mee kunt doen. En uh, als ik nou eens naar een Erik Wegen wijs... We zijn, we zijn net teruggegaan naar je twintigste... en we zijn het gesprek begonnen toen je nog jonger uh, was. Um, en je bent nog steeds jong, wat we net al zeiden, constateerden... maar je bent straks tachtig. Tenminste, laten we uh -huh. hopen dat je ooit een keer tachtig wordt. Beschrijf eens de situatie waarin je dan zit. Um, ja, lastig, lastig, lastig. Um, ik denk niet dat ik die concrete situatie, die fysieke omgeving kan beschrijven. Uh, maar mijn streven is om er dezelfde mindset set op na te houden als dat ik nu heb. Dus voor mij is het meer in wat voor uh, mentale status, met wat voor blik wil je naar de wereld kijken. Mm. Met wat voor blik wil je naar situaties kijken. Dat je nooit uh, verzuurd raakt, maar dat je altijd verwonderd blijft. En dat ik altijd diezelfde... Nou, uh, ja, dat is dezelfde manier van. juist op tijd relativeren. Dus het klein maken wanneer het nodig is. en het groot maken wanneer je er echt volledig van wil genieten. Dus uh, vervelende situaties, denk je van. Hey, weet je wat nu helpt? <coughs> wat nu helpt is relativeren. En als je bijvoorbeeld aan het optreden was. denk je: er is niks anders dan dit moment. Dat, weet je, dat ik die vaardigheden, mentale vaardigheden, ja. uh, uh, behoud. En verder, ik wil niet zeggen. Um, ja, ik zeg wel eens tegen, tegen vrienden van, ja, zo, hoe oud ben je? Ik zeg, ja, ik ben, uh, ik ben maar één dag oud, joh. ik ben alleen vandaag. En uh, ja, tachtig, uh, gewoon dicht bij mijn eigen kompas blijven. Dan voel mm. ik wel dat ik ergens kom waar, waar blijkbaar de bedoeling is. Mag je danken, Erik? Ja, graag. En dank je wel voor het kijken naar nou, weer een aflevering hier op CVD TV. Het YouTube kanaal voor ondernemers. Uh, en heb je nou zitten kijken en je denkt van hé, hey, ik vind dit toffe video's en dan wil ik er meer van zien. Uh, abonneer je dan door hieronder op de abonneerknop te klikken. En als je aan het luisteren bent naar de podcast, uh, abonneer je via jouw favoriete podcast kanaal. Voor nu, dank je wel. Hoi.